Zo, het is vandaag maandag, dus weer een nieuwe week, nieuwe kansen, dat soort dingetjes. Ik ga Vrona freestylen, ik ben in de paddock, het ook de paddock, de richting. deurtje dicht, die dicht, dan pak ik de longeerlijn laat ik Vrona even lekker rollen, als ze dat natuurlijk gaat doen, dat weet ik natuurlijk niet. Ik zet ik jullie nu even neer en uh, ga ik Vrona teilen, En toen waren we klaar en Vrona dacht, hey, ik ga lekker dansen. Woensdagochtend en dat is altijd mijn moment dat ik bij de Arco werk, Dan gaan wij uh, ja, social media doornemen. Dus ik ben nu onderweg, ik heb een video's weer bekeken en nog Gekeken naar Instagram en TikTok en Facebook. Ja, ja. Daarna ga ik even boodschappen doen. En vanmiddag gaat Tess, als het goed is, weer les krijgen van Daan. Dus zo ziet mijn dag eruit. Deze er al is, dat is altijd een verrassing. Dus nou ja, die zal ik dan zo wel zien in je kantine. Oh kijk, paard zat in de molen. hij paard! Ja, Basie hoor. Oh, ze gaat net draaien. Even omdraaien, meesie. Goed zo. Daarvoor. De Arkhoeven hebben ze een stapmolenservice. Dus dan wordt je paard gewoon elke ochtend heerlijk even in de molen gezet. Daar ben ik altijd heel blij mee. Dan uh, weet ik zeker dat ze er goed in gaat En bij Veroen is dat gewoon belangrijk. Maar nu moet ik dus zo lopen. Ik moet mijn voet afronden. Leuk meid. Dat was de YouTube les zoals Steven Daan dat noemen. Ik ga laars even halen. En daarnaast zit de slager, dus dat is fijn. Dan kan ik ook halen. Dat doe als ik er ook. Ja. Jullie hebben mij vanmorgen al gezien met Steven Daan. Je hebt zo meteen les bedaan, maar we gaan eerst naar de horse storm.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 Ja, Een jachtkapje, zo. ja, helemaal super de luxe. Kijk, zie je? Uh, even kijken. En dit zijn alle keuzes die je hebt. Waarschijnlijk denken jullie nu zo, dat is vet nest. Dat ben ik. Nou, het is niet open. Oh, ik ben echt heel blij. Nou, we gaan nu naar de manier. Hier yes. heb je ook nog les. Yay. Ja, zo zou meteen weer draven. En meteen weer doorgaan waar je mee bezig was. Zo, ja, ietsje meer met je linkertoe, Goed zo. Heel goed. Hellebogen mooi langs je zij houden. Je duim goed bovenop. Ik heb net lesgegeven. Ja, hoe ging het? Nou, het ging eigenlijk wel heel goed. Loni is vorige week naar de... Osteopaat geweest. En de tandarts. En de tandarts. En de dus. En de Dus we hebben vorige week wel een week gehad, denk ja. ik. En ik moet wel echt zeggen: Blonde die begon hartstikke lekker ontspannen. Want ik had eigenlijk gezegd: ik stapte vandaag eerst eventjes zelf op. Maar voor Tess had ik al iemand anders, dus ik had Tess al een beetje door de bak zien rijden. En dat zag er eigenlijk al zo lekker en ontspannen uit dat ik dacht, nou dan hoef ik er ook niet eerst zelf op. Dan kan Tess dat hartstikke mooi zelf mee rijden of doorheen rijden of wat maken we daar leuk woord van. Nou, gewoon dat het zo lekker ja. ging dat ze ja. het zelf ook kon lossen. Ja, ja precies. Ze dus de juf vandaag misschien meer in de oren nodig had dan ja. op de pony. Ja, nee dat ging hartstikke goed. Nou wat ik daarnet ook tegen Tess zei, ik wil toch ook Tess uh, af en toe al kleine stukjes meegeven. Ook wat ik bijvoorbeeld leer als ik les krijg. Om toch Tess al een beetje een rugzakje te geven met dingetjes dat je echt heel erg vanuit het paard traint. In plaats van dat we alleen maar willen, zoals de jury het ziet, dat hij zijn hoofd naar beneden doet. Maar dat we hem eigenlijk al echt in het lichaam voorbereiden op, uh, op het hoge werk. Ja, daar was mijn volgende vraag gelijk. Want de coronacrisis uh, is wel in volle gang, maar inmiddels ja. worden er weer wedstrijden ja. gereden. Is het dan slim om te zeggen, nou we gaan nu eens wat BB wedstrijdjes rijden of wachten we gewoon tot september? Ik denk dat we gewoon volgende week even met allebei de ponies een proefje moeten oefenen. Ja. Yeah. Kijken hoe dat gaat en dat we aan de hand daarvan gewoon kijken, we schrijven wat in of we wachten er nog even mee. Oké. Okay. Als het onderweg uh, een soort overleven wordt, dan kunnen we beter nog even mee wachten. En als we zeggen, nou dit gaat bijna vanzelf. Dan, uh... Nee, nou het is meer dat ik wel zie dat ze enorm groeit is ja. de afgelopen ja, ja, tijd, ja. maar dat ik me dan afvraag of dan nu het moment al is of dat ja. je eigenlijk beter nog even uh, de zomer door kan gaan ja. voordat je daadwerkelijk aan die wedstrijdstress begint, want ja. wedstrijdstress is wel een dingetje. Nou zeker, mag. zeker. En ik merk toch, daar kom je zelf vaak wel het beste achter als je een keer zo'n proef doorrijdt, oh, okay. want dat heb ik zelf ook wel eens. Dan denk ik in de training, nou het gaat hartstikke goed en dan rij ik een keer een proef en dan denk ik, nou laat maar ik gaan naar huis. Laat maar zitten dit. Dus we doen volgende week gewoon een keer een proefje oefenen okay. en dan uh, kijken we gewoon of hoe het gaat. Ben je benieuwd? Dat was de les van Tess. Ik ga vooral met dubbele lijnen logeren. Die staat nu even in de molen achter mij daar om in te stappen, zodat we dat half uurtje ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Uh, ja, ik ga alvast de camera en de lijnen en zo bij de bak leggen. Om ik zo meteen alleen de vrouw mee te nemen. En dat vind ik dan toch makkelijker met mijn handen vol dan met mijn handen vol. Dus ik zal de camera aanzetten of je echt iets kan zien. Dat weet ik niet, want ik moet jullie wel ophangen. Want met dubbele lijn heb ik wel twee handen nodig. Nou, Veronica is natuurlijk bij de osteopaat geweest. Ja, ze is toch wat stijf. Ze had ook wat pijn uh, op haar achterkant hier. Daar had ze wat last. Dus dat is allemaal behandeld en goed gevonden. Want ze een tijd vrij gehad. Na het vrij zijn zijn we gisteren om buiten om gaan stappen. En dan, ja, toen zat ik er gewoon op. Ruim een uur, anderhalf denk ik, maar gewoon stappen. En vandaag gaan we dan gewoon even aan de lange lijnen daadwerkelijk dragen galopperen. Even kijken hoe dat gaat. Gisteren voelde wel goed aan, maar uh, ja, ik wil toch even kijken. Ik doe dubbele lijnen niet bijgezet, omdat ik met dubbele lijnen natuurlijk zelf veel meer vrijheid heb. Om te zeggen van nou, we doen wat meer of we doen wat minder. En als je een touwtje natuurlijk uh, erop doet, dan uh, heb je die vrijheid veel minder. Dus we gaan even kijken hoe het gaat en dan kunnen we wel gelijk gaan dragen, want ze heeft net in de stapmolen staan. Again, it's a <laughs> Ik een paar oefeningen gekregen. Die ga ik even met haar doen. En dan, misschien ook dat beter van tevoren kunnen doen, maar ik ga ze nu doen. Daar. Ja. Knappe pony. Nou, we hebben nu oefeningetjes gedaan. Krachten. Ja. Um, ik merk wel dat op links, als ik hier duw, dan gaat het veel makkelijker dan dat ik rechts duw. Dus het lijkt erop dat er balans aan de linkerkant van de rechterkant beter is dan aan de linkerkant oké okay, we zijn klaar ik laat haar eerst even eten dan ga ik haar afspoelen en dan ga ik de hoeven doen en dan is Frank klaar voor vandaag uh, Boris aan de beurt die heeft het iets minder naar zijn zin gehad die had een ijzer afgetrapt en toen was hij ietsjes gevoelig op zijn voorbenen en toen is de osteopaat geweest en <tie> heeft nu Oeh, een hoop dagen rust gehad <tie> Denken, het de is op donderdag. Het is vandaag woensdag. Gisteren heeft Daan wel even met hem gestapt, maar die komt al zo als een shetlander lopen. Dus nog niet helemaal correct. Niet kreupel, maar ook niet helemaal correct. Dus we gaan nu even kijken hoe dat gaat bij het freestylen. En we sturen Daan even een, uh, een videootje En dan weten we of we morgen weer aan de slag gaan of dat we toch nog even iets langer wachten. Nou, we hebben met de juf even overlegd en Boris, die loopt op zich goed, alleen nog ietsjes kort. Dus uh, ja, nogmaals, hij is helemaal niet kreupel geweest. Hij heeft alleen een ijzer afgetrapt en daar toch een beetje last van. Niet heel erg, maar net genoeg om te zorgen dat je daar uh, even wat aandacht aan moet besteden. Boris wordt nu gefresteld, dus test in ieder geval even oefeningen doen vooral om spieren wat te verlengen. En morgen gaan ze dan toch gewoon weer rijden, maar natuurlijk wel rustig. Jullie kunnen nog even naar test kijken. Ik ga Vroona na verzorgen. Juist! Hi, ik was samen met Blondie aan het vragen over hoe je daar Want ik zie het er nog steeds in zitten. Tijd om te wassen dus. Ja. Ik zei je gisteren al, toen zei ik, nou dat gaat nog wel, maar. Toch tijd aan het was. En we uh, hier samen Blondie. Het is donderdag. En het is donderdag. Ik heb vandaag uh, zangles gehad. Superleuk. Ja. Yeah. Zingen ze een stukje. Nee. Het weet ze met mijn neuskool. Je kan nog een ander liedje zingen? Nee, zien, ja? ga ik niet doen. Echt niet. Ja. Ik ga nu Blondie poetsen voor de les. En ik heb nog. Hé, uh, hey, mijn fietsworkout Ik nog aan van schonen hier. En ik heb nog 20 minuten. Zullen dus we even opschieten? Blondie zegt het ook. even ja. opschieten. Nou, Tess moet nog even aan zadelen en inmiddels heeft ze nog maar 13 minuten. Dat betekent dat je eigenlijk op zou moeten schieten. Tijd zat. Tijd zat, zeg ze. Nou, we zien het zo. Dan kan je een pony ponymoeder tot en met zijn, maar er gebeuren er toch opeens dingen die je niet verwacht. Ik wist niet dat Daan erop ging, anders zou ik hier wachten staan. Het is schattig dat jullie allebei een roze stukje in jullie haar hebben. Oh, leuk! Nee. Heb je ook een Srisi? Nee, die heb ik vandaag niet. Hmm. Moet jij eerst gaan kijken hoe soepel dat gaat? Ah! <laughs> en nu mijn moeder. Ja, vroeger ging dat heel soepeltjes. Dan ja. scroll ik er zo over Dan had ik alleen mijn handen en dan scroll je mijn benen er zo dus overheen. Ja. En dan moest ik bij de politie aan het En nu plinnen. jij, Tess? Ja, vind Sorry. ik ook. We met Boris even aan het wandelen naar de wijn. Maar wij hebben deze schoentjes nog. Die heb ik ooit van vaan gekregen met een bijpassend dekje en ook nog peesjes. En deze die heb ik eigenlijk niet echt gebruikt. Maar deze ga ik nu gebruiken voor Boris. Voor de wij. En Boris die denkt, nou misschien zie ik hier nog wel een lekker hapje voor dat op de wijn gaan. Dus ga ik deze nu openmaken en mond doen. En we staan een beetje in de weg. En heb ik hier de andere. Dank u is vrij, dat heeft ermee te maken dat Blondie gisteren heel hard gedressuurd heeft. Ja, en uh, Boris en Blondie, of Blondie of Boris ook. Mm -hmm. En Verona, die heeft heel erg de best gedaan met springen. Ja, en, en vorige week, en... week hebben ze natuurlijk een wellnessweekje gehad, dus we willen ze dan ook niet gelijk weer helemaal overdonderen Ja, dus vanmorgen zijn ze eruit geweest, en nu gaan ze lekker op de wei. En dat is voor ons wel een korte dag, maar dat geeft ja. niet zo erg. Morgen gaan we denk ik op fit. Ja, leuk. Doen we dat? Het is weer avond, dus dat betekent dat het, oh, dat is dat het tijd is voor de hapjes. Ik ga iedereen weer lekker voorbalans, spierkracht, supergepricht, magneesje, wijze aan olie geven. Ja, wat ze nodig hebben. Hé Cesar? Volgens mij heeft hij er wel zin in en moest ja, wel een is hapje het van het een of het ander. Nou, paardjes hebben we lekker een paar uur in de wei gestaan. En ik heb ze nu nog eventjes in de stapmolen staan. Dan uh, bewegen ze nog even lekker door. En dan gaan de magen en darm dingen gewoon lekker aan de gang. Dus ze staan hier. Gewoon voorop. Daar achteraan en blondie. Ja, er zit één pakje tussen Boris en blondie. Dat is een beetje gek. als je een cheflande of zo Ik weet het niet. Dat is echt een beetje gek. Hallo dan. Ik denk, laat mij lekker eten. De blonde pony. We zijn wel lekker ontspannen. En boeries. Paardjes staan weer op stal. Zijn, geweest, zijn er rij geweest, in de molen geweest. Ze hebben hun uh, slobber en allerlei uh, hoe noemen we die dingen? Supplementen. Dus dat was alweer de weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben wat meer van het logeren laten zien. Dus misschien was dat ook wel een keertje leuk. Voor nu wil ik jullie bedanken. Voor het kijken naar deze weekvlog. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet om het belletje hieronder te drukken. Vind een belletje in Duitsland. Heel leuk. En dan zien we jullie heel graag morgen weer. En volgende week voor een nieuwe weekvlog. Doei.